12,5 jaar is een, een lange tijd. Uh, Joke en ik zaten samen in het bestuur van een dorpshuis. En dat werd verbouwd. En er was een dagactiviteit uh, nodig. En OEP staat voor? Dat is een open eettafelproject. En uh, dat is uh, toegankelijk voor iedereen die zich eenzaam voelt. Die een keertje met anderen wil eten. En uh, gewoon gezamenlijk de maaltijd. En dat is een feest voor elke week. De dames van het Eerste Uur, mevrouw Van de Heijden, 95 jaar en mevrouw Schriks, 84 jaar, zijn er deze keer natuurlijk ook bij. Ik ben een van de leden van het Eerste Uur, van begin af aan, aan erbij. Ja. Ik heb me dan nooit verzijmd als moet ziek zijn natuurlijk, maar. Ja, ja. maar dat is niet zo vaak. Bij zo'n feestelijk jubileum zijn veel genodigden en bij verrassing komt er een hele nieuwe gast kennismaken. Omdat we feest hebben, hebben we natuurlijk ook al onze vrijwilligers en dat zijn er ook 22. En we hebben nog een aantal vrijwilligers die in de coronatijd gestopt zijn... ...en waar we nog geen afscheid van hadden genomen. Dus die zijn er vandaag ook. Ik ben heel blij dat wij hier vandaag mogen zijn samen met de wethouder... ...en dat we gewoon het twaalf een jaar jubileum mee mogen vieren. De wekelijkse maaltijd die de deelnemers krijgen... ...wordt gemaakt door een lokale keteraar en bestaat vaak uit... ...Hollandse pad altijd, ook boerencorolasmoet. En Jules maar dat is niet. Dus. Ja, echt. Maar we hebben altijd keuzes, twee menus. Dus we het ene niet, dan pakken we het andere wel. Hè? Maar buiten het eten is de hoofdzaak eigenlijk. De gezelligheid onder elkaar. Gezellig. Ik, ik kijk er iedere week naar uit naar de donderdag. Ja, dat is eigenlijk de hoofdzaak ook. De gezelligheid. Ja, ja. Het kan niet zozeer over het eten, maar toch iedere week elkaar gezien. zien. En. Ik ben het meest trots op als de mensen naar huis gaan en zeggen we hebben heerlijk gegeten, we hebben heerlijk weer een beetje bijgekletst. En uh, tot de volgende week. Mooi, laat het dus varen.